Welkom sterke broeders en zusters. Vandaag gaan we het hebben over cardio. En als je net zoals mij een hekel hebt aan cardio, blijf dan kijken, want dan heb ik de oplossing voor je. Ik heb persoonlijk best wel een hekel aan cardio. Ik vind, uh, ik heb in mijn loods, in mijn ruimte hier, heb ik ook niet heel veel ruimte voor cardio. Ik heb een, uh, een roeitrainer. die hangt hier aan de zijkant van mij en that's it. Dan laat ik mensen even op opwarmen. En that's it. Als ik cardio doe, dan doe ik dit in de krachtvorm, uh, in de mate van strongman-conditie. Uh, en daar heb je verschillende trainingsvormen voor. Waar ik het vandaag over heb, is een barbelcomplex. Je kan dit ook met een dumbbell doen of een kettlebell. Je hebt verschillende varianten. Um, maar ik vind dit een aanzienlijk betere methode. Uh, zeker als je spiermassa wilt behouden, uh, is het simpelweg beter om... Iets in de vorm van kracht cardio te doen. Iedereen weet dat hardlopen hartstikke kattebol is. Uh, Roeitrain is hartstikke kattenbol. En als je spiermassa opbouwt of serieus sterker wordt, uh, is het eigenlijk wel het efficiëntst om zo min mogelijk cardio te doen. Ik zeg niet dat cardio slecht is of dat het totaal verboden is, uiteraard. Dat is in een, uh, een ander discussiepunt voor in een andere video. Maar waar we het vandaag over gaan hebben, zijn complexes. Om cardio vooral, ook hier voor mijn klanten, ook nog eens leuk te houden. Um, 9 van 10 klanten hier houden totaal niet van cardio, maar ik moet wel resultaat met ze boeken. En zelf hou ik daar ook niet van. Dus ik begin vaak met complexes. Wat ik hier ga doen is uh, een deadlift. Uiteraard zoals we die uh, normaal gesproken kennen. Ik heb er expres natuurlijk geen gewicht op gedaan. starten met een simpele deadlift. Maak daar ongeveer 6 herhalingen mee. Daarna ga ik naar een Hank Clean. Deze oefening die kennen de meeste mensen ook wel. Hangclean. Vanuit die hang clean gaan we gelijk door naar een back squat. En vanuit deze back squat gaan we gelijk door naar overhead presses. Het hoeft niet allemaal in die volgorde. Het mag verschillend als het maar wel intensief is. En uiteraard als ik persoonlijk 180 kilo deadlift. ...bereid ik ook wel dat ik aanzienlijk meer kan gebruiken dan alleen een barbell. Maar daarom is het een complex. Een complex doe je met niet al te veel gewicht... ...omdat het een cardio oefening is. Zulke soort oefeningen die zijn dus leuk. Um, zeker op of deze, of bijvoorbeeld tijdens een deload weekje of iets dergelijks. Of simpelweg aan het einde van je programma. En dit vind ik dus een veel effectievere manier... ...omdat we hier ook nog simpelweg spiermassa gebruiken... Um, ...in een andere vorm dan als je, wanneer je het vergelijkt met cardio. Dus bij deze jongens... Dit zijn complexes. Dit was Raymond Schelds. TotalStrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.